Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Dag wat leuk dat je kijkt. Mijn naam is Wouter Renkema. En we gaan in dit filmpje de moeilijkste vragen van het scheikunde examen van 2019 VWO, even langslopen. In de hoop dat je dat verleert en beter examen gaat maken dit jaar natuurlijk. Ik begin met vraag 24. Je ziet hem hier in beeld. En daar stond een plaatje bij met best veel informatie. En daar moest een halfreactie bij gegeven worden. Nou, lastig vraagje, omdat je uit de vraag moet halen welke stoffen er reageren. En eh, daar zelf even moet puzzelen op zo'n halfreactie. Nou, ik zie hier in de vraag het woord brandstofcel staan. Wat is dat? Dat is een elektrochemische cel waarbij zuurstof de oxidator is. En die zien we hier. En iets anders de reductor. Nou, de reductor reageert aan de negatieve elektronen. Dus ik weet eigenlijk al, hè, er moeten straks elektronen aan de rechterkant van de pijl komen. Nou, dan moet ik ook natuurlijk weten wat etanowaat is. Hij staat hier in het plaatje, maar je kunt ook in BINAS 66B kijken. Als je in de examenstress of formuletje vergeet. En die komt dus voor de pijl in de halfreactie. Nou, je kunt ook zien hier, na de pijl hebben we dan HCO3-. Nou, dan moeten we gaan kijken van hoe krijgen we dit kloppend. Uh, ik zie hier verder geen andere stoffen met C'tje staan. Dus als ik hier 2C zie in etanolaat, dan moet er eigenlijk een 2 voor die HCO3- om dat kloppen te krijgen. Dus zet ik erbij. Nou, dan kijken ik naar het zuurstof. Dat klopt nu natuurlijk nog niet. Ik heb hier 2 O'tjes aan de linkerkant en 2 keer 3 is 6 aan de rechterkant. Dus ik heb nog een stof nodig met zuurstof. Neem geen zuurstof zelf, geen O2. Die reageert hier aan de andere kant. Maar in de oplossing zit natuurlijk wel altijd water. Die gebruiken we dan als bron voor zuurstof eigenlijk. Dus water moet voor de pijl. Nou, als we gaan tellen, hebben we vier watermoleculen nodig. En dan heb ik hier totaal zes ootjes ook aan de linkerkant. En we hebben er ook zes rechts. Nou, natuurlijk hebben we nu het probleempje dat we geen H meer hebben die klopt. Dus ik moet dat wel even uitrekenen. Ik zie hier nu 3 en 4 keer 2 is 11 haatjes links staan. En er staan er maar twee rechts, dus er moeten nog 9 haatjes bij. En die laten we ontstaan als negen haatplussen. Alleen in basismilieu kan dat niet. En er staat hier niet bij dat het een basismilieu is. We zien er ook N4 plus staan, dus dat zal geen basismilieu zijn. En als laatste moet de lading aan beide kanten hetzelfde zijn. Ik zie hier één minnetje. Dan moet er in totaal aan deze kant ook op één min uitkomen. En dat kun je doen door acht elektronen erbij te zetten. Vergeet dit minnetje hier niet, want je denkt vaak oh je hebt evenveel H plus als E min, dat is vaak wel zo. Maar je moet er wel voor zorgen dat de lading aan beide kanten precies hetzelfde is, opgeteld. En dat is dus aan beide kanten hier, E min. Gaan we naar vraag 25. Hetzelfde plaatje, en hier moesten we gaan uitleggen dat het waterlaagje hierboven, dat de pH daar constant blijft als er alleen maar Na4 we zien hem hier, en H plus erdoor gaat. Ja, er staat hier positieve iolen. Het zou bijvoorbeeld natrium plus kunnen zijn. Maar daar hebben we het hier niet over. Ga gaan even inzoomen op dat waterlaagje. En wat erin gebeurt. Nou, dat stond eigenlijk al eerder in de tekst van de vraag. Dat is een beetje flauw natuurlijk. staat nu niet in beeld. Ik zet hem nu in één keer bij. Maar als je een examen oefent. Zoek dan even terug naar een reactie. En wat zien we dan? Dat er OH ontstaat. Bij die halfreactie. reactie. Dat O- zorgt natuurlijk voor een basis pH, dus dat moet geneutraliseerd worden. Want we weten al, dat is gegeven dat de pH gelijk blijft. Nou, de totale lading, die moet natuurlijk ook altijd gelijk blijven in de oplossing. Dus als ik hier 4 o krijg, bij deze halfreactie, moet het er 4 keer een 1 plus geladen deeltje er doorheen omdat er staat dat er alleen maar Na4 en H doorheen kunnen, zijn dat natuurlijk de twee die er doorheen gaan. En dan weet ik ook, hè, omdat ze H en Na4 allebei 1 zijn, dat ik precies evenveel mol van die stof heb totaal als het aantal mol OH. Anders blijft de lading niet netjes nul. Nou, hier staat het nog even een keer: per mol OH min passeert 1 mol H of 1 mol Na4 het membraan. Nou, die reageren met OH-, waardoor die OH- weggaat en de pH hetzelfde blijft. Ja, nog eventjes die beide reacties, hoeven er niet per se bij. Dat doe ik eigenlijk meer als uitlegje. De conclusie moet er natuurlijk wel bij. He, eindig zo'n uitlegvraag altijd met dus. En de vraag staat eigenlijk al wat je moet concluderen, he, dat de pH gelijk blijft. Gaan we naar 26. Eén puntje maar, maar toch een puntje wat veel leerlingen miste. Hier hoeft er eigenlijk alleen maar de tekst die hierboven staat, die paar zinnen te gebruiken. Vaak is het zo bij een examen, he, dat de laatste paar zinnen voor een vraag, die heb je echt nodig. Nou, wat staat daar? Ammoniak wordt omgezet in een uh, oplossing van ammonium nitraat. He, dat een oplossing is, staat in de vraag. Nou, ammoniak is Na3, ammonium is Na4+. Ben je ook zo iemand die dat soort dingen altijd door elkaar haalt? Binas 66B. En we krijgen NO3-. Nou, hoe... Moeten we dat nou doen? Wat moet er op die puntjes staan? Ik moet van NA3 naar NA4, dus ik heb een H plus nodig. En die NO3-min, ja, die moet ook ergens vandaan komen, die heb je ook nodig. Nou, dit is natuurlijk niet echt een goede vergelijking. Je mag natuurlijk nooit NO3-min aan beide kanten hebben. Dus ik geef hem even een ander kleurtje. Maar ik zet er wel even bij om het antwoord te kunnen zien. En dat is salpetersuur, H plus en no 3 Je mag dus niet zeggen H. Plus, ja, dat is wel belangrijk, maar H is geen stof, er moet ook een negatief geladen deeltje bij. Dat is dus hier NO3-, dus het antwoord is salpeterzuur. Dan de laatste vraag, een werkplan bedenken. Ik vind de filtering ook vaak moeilijk, want je weet niet zo goed waar ze nou naartoe moeten. Nou, waar zij willen dat jij naartoe moet, zo moet ik het zeggen. Nou, het gaat om ammoniak in lucht, en dan moeten we gaan kijken, nou, hoe kun je dat meten? De vraag die ik mezelf dan stel is, wat kan NH3, wat de andere stoffen in lucht, vooral stikstof en zuurstof, niet kunnen? Nou, het kan bijvoorbeeld als baas reageren. Dus je zou een zuur kunnen toevoegen en iets met een titratie kunnen doen. Het kan waterstofbruggen vormen. Dus het kooppunt van NH3 is een stuk hoger dan van de andere stoffen in lucht. Je kunt aan massaspectrometrie denken. N is 14, H is 1 afgerond. Hè. Dus als je... Er is isotopen van N14H1, het komt op het MZ MZ17, dan krijg je niet met die andere stof in lucht. Of denken aan gaschromatografie. Nou, die laatste laten we nog even iets uitgebreider zien. Neem een beetje lucht, een monster uit de lucht en doe het in een gaschromatograaf en Dan gaan we kijken waar de pieken komen. Nou, kijk, je moet wel gaan meten wat het oppervlak van de piek is bij ammoniak. Maar hoe weet je nou welke piek dat is? Dan herhaal je het proef nog een keer en dan voeg je extra ammoniak toe. Een bekende hoeveelheid en dan kun je zien welke piek ammoniak is. En ook hoeveel oppervlakte van de piek met hoeveel een mol ammoniak overeenkomt. Nou, soms eist het correctievoorschrift dat je een bepaalde hoeveelheid lucht neemt. Dat je zegt neem 1 liter. En hier staat beschrijf het globaal. Nou, als je het zeker voor het onzeker wil nemen dan zeg je ook... Uh, neem een liter lucht, een uh, monster of een bekende hoeveelheid. Het maakt niet veel uit als je maar even laat zien dat je snapt dat de hoeveelheid wel gemeten moet worden. Dit zijn, uh, geplakt uit het correctiemodel, uh, de andere mogelijke antwoorden. Ja, dus wat ik net vertelde, is maar één van de mogelijkheden. Nou, dan nog even tien tips. Uh, nou, ik zeg, je kom je nu mee aan, schrijf mee met de filmpjes, ik ben net klaar. Nou, je kunt natuurlijk eens kijken of je nou morgen deze vragen uit het examen gewoon nog weet. Of je, of je dit dan weet als je het filmpje kijkt. Met meeschrijven gaat het vaak makkelijker. De laatste kwartier goed gebruiken. Eh, dat is heel belangrijk om heel veel kleine foutjes eruit te halen. Nou, als je hier meer over wil weten, op scheikendehoudvwo.nl staat dit uitgebreid uitgelegd. Voor deze uren oefenen is minder eens tegen de klok. Nog even hier aandacht. Want deze vraag was slecht gemaakt, maar staat ook op het eind van het examen. VWO-examens van scheikendehoudvwo.nl zijn vaak lang. Dus als jij heel veel oefent en snel bent, heb je een voordeel ten opzichte van de rest van Nederland. En dan heb je een hoge cijfer natuurlijk. Nou, hier kun je nog samenvattingen en oefenen vinden. Schijkennavo.nl heb ik al genoemd. En als laatste, een schaiken 30 dagen challenge. En niet om fantastische buikspieren te krijgen. Misschien heb je die ook al wel. Maar ook examen zijn goed te trainen. Kun je op schijkennavo.nl alles over vinden. Kun je ook vragen stellen en dat kan ook via Instagram. Heel veel succes met oefenen, niet alleen met filmpjes kijken, maar ook zelf aan de slag. En succes straks in de gymzaal met je examen.